iedereen kan haken we gaan deze leuke uh, zigzag deken haken en die zigzag deken ik heb hem gehaakt met uh, de wol die ik net heb uitgelegd en deze breedte is 90 centimeter en hij is ongeveer 35 inch breed en dan heb ik ook vijf uh, van deze punten en iedere punt die heeft um, een herhaling van 27. Um, dus elke keer is het 27 en 27. En ik heb um, 1, 2, 3, 4, 5 punten. Dus ik heb 135 uh, losse steken opgezet. Um, heb ik jullie al bedankt om te kijken naar iedereen kan haken want ja het is zo leuk die duimpjes omhoog en uh, uh, ja de abonnees abonneer dat is gewoon gratis dat is gewoon altijd heel erg leuk uh, deze deken ja de zigzag deken is ook zo mooi geworden dus ja we gaan gauw beginnen ja. ik heb gebruikt voor de zigzag deken uh, julia shiny en um, Allison en May wol en de Julia shiny is wel dikker dan de Allison en May en deze is van Action en deze is van Zeeman um, hij is dikker maar het maakt eigenlijk voor de deken maakt het niet veel uit hoor dit haakt ook net zo lekker als de rode van Action en ook voor de breedte of uh, ja dat je zegt het past niet echt ja ik heb deze kleuren gebruikt omdat ik het bij kerst vind passen dit neigt heel erg naar groen het komt op de film wel iets anders over en ja met kerst heb ik altijd groen en rood in huis en ik dacht nou een mooi uh, kerst zichzage dekentje op de bank dus ik heb gebruikt julia shiny en uh, de rode ellison en May van action en deze is van zeeman en die van zeeman zit 100 gram op en 160 meter het aantal bollen dat uh, Laat ik nog uh, um, even kijken hoor, voor, de, ja, voor de video zien. Deze wordt gehaakt met haaknaald 4 um, ja, tot 5. ik heb haaknaald nummer 6 gebruikt. Dus hier zit 100 gram op 160 meter. Met haaknaald nummer 6, uh, kleur nummer 51. En de rode van Action. En hier zit op 100 gram. 238 meter en het aantal bollen dat uh, vermeld ik nog in de video deze is 100% acryl en die van Zeeman die is 77% acryl met 20% wol en er zit een glittertje in 3% metaalgaren. dus dit zijn de wolletjes die ik gebruikt heb voor de zigzag kerstdeken en ja het haakt allebei even fijn met haaknaald nummer 6 je hebt nog meer nodig ik heb gehaakte zigzag deken met haaknaald nummer 6 je hebt nodig een centimeter een schaartje en een stopnaaldje en dan gaan we beginnen en dan zie ik je zo weer terug, tot zo de breedte van de deken wordt dus 90 uh, centimeter is 35 inch en de lengte ga ik 1 meter 20 haken dus het wordt niet heel lang maar wel een hele fijne woondeken 1 meter 20 en dat is 47 inch dus zover ga ik in de lengte de deken haken en de kleur ja groen met rood het komt niet zo mooi op over op de film maar het is echt mooi dus de herhaling is um, 27 iedere keer en ik heb 27 keer 5 35 uh, losse steken opgezet met haaknaald nummer 6 135 en dan beginnen we ik ga hem iets kleiner maken ik doe twee puntjes haken dus twee keer 27 is 54 losse wil je drie puntjes haken, dus 3 dus smaller dan uh, zet je 81 losse op en 4 is 108. En zoals deze deken is, is 5 keer 27 is 135 losse um, en 10 extra losse erbij opzetten. En ik begin nu dus met een opzetlus. En ik ga maar uh, ja, het begin uitleggen. En het eind is heel belangrijk. Dus ik ga 54 lossen opzetten. Maar plus 10 dan. Hè? Dus de 10 extra lossen voor het beginstokje. En het einde. Dus daar heb je ook nog. Ja, dat is even een andere uitleg. Um, nou, ik heb dus al de opzet lossen gemaakt. En ik maak er um, 54 plus 10 is 64 en wil je de deken haken dan doe je 135 losse plus 10 is 145 losse zet je op dus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ik zie je terug als ik het gewenste aantal heb en dan ga ik verder met uitleggen dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Als je dus de gewenste ketting opgezet hebt, van uh, ja, zoals ik de dek heb gemaakt: 135 steken. Dan doe je nog 10 lossen bij. Dus 10 extra lossen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. En die 10 die zijn echt om de zijkanten nog mooier te maken. Um, nou, dan gaan we eindelijk beginnen nu met de deken. En hoe dat ik die gedaan heb. Um, die eerste 1, 2, 3. Dit is het uh, eerste stokje. Dus in de vierde, daar zet je een stokje in. 1, en in de volgende een stokje. Komt het er zo uit te zien. Dus in de vierde zet je een stokje en in de vijfde zet je een stokje. En dan sla je een steek over en dan ga je in die andere steek. Dus deze sta je over en ga je de volgende twaalf steken ga je een stokje maken dus deze sla je over en dan zet je in de niet in deze maar in de volgende zet je een stokje en dan ga je tot 12 tellen dus dit was 1, 2, 3, 4 vijf even mijn pakken sorry twee drie vier vijf acht, negen, tien, elf, twaalf. En dan komt het er zo uit te zien. Dus je hebt hier dus die opening. Dus dit wordt echt de zijkant en dan ga ik nu in het de dertiende stokje ga ik in de dertiende steek dus in deze volgende steek, hier ga ik drie stokjes in maken 1 in dezelfde steek 2 3, kijk dan is dit je meerdering en je ziet al dit wordt ook een punt en dan gaan we weer 12 stokjes maken. In elke steek een stokje. Dus in de volgende: 1, 2, 3. Dan heb ik weer garen nodig. Nou, normaal begin ik ook heel graag. Uh, in het midden van mijn bol, maar ja dat heb ik nu dus niet gedaan dus in het midden dat je echt uh, makkelijk uh, die wol eruit kan trekken 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 11 12 2 4 6 18 12, en dan gaan we nu dus de onderkant van de punt haken. Tenminste, eigenlijk haak je hem niet echt, want je slaat nu twee steken over en dan ga je weer verder. Dus je slaat nu een twee steken over en dan ga je in die derde, daar ga je in en dan ga je weer verder met de 12 tot 12. Tel je heel de tijd, zie je dan heb je hier de mindering gedaan dus dan krijg je eigenlijk dadelijk ook mooi die punt naar beneden en nu is die hier die punt naar boven en hier naar beneden en dan ga je weer tot twaalf tellen dit is de eerste dus en dan twee drie vier vijf zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf. ja als je het zo neerlegt dat je hier dus het begin hebt begin is ook altijd zo met die ene dan sla je er een over Bovenin altijd uh, drie in de middelste steek dus in de dertiende steek daar doe je de drie en dan weer twaalf stokjes en dan sla je twee steken over en dan weer twaalf stokjes en dan gaan we nu weer een punt bovenaan maken dus hebben we de 12? Ik tel het altijd even na: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan gaan we in de 13e. Hier gaan we 3 stokjes haken. 1, 2, 3. En dit patroon heeft maar 1 toer. Dus 1 iedere toer is hetzelfde en daarom is het ook zo fijn om zo een deken te haken ja ik heb om de drie rijen stokjes heb ik dus wel een relief vaste gemaakt ging ik om een stokje heen maar eerst gaan we even deze toer gewoon lekker rustig samen maken en verderop in de video wordt het uitgelegd hoe je dus die ribbel erin krijgt dus gewoon lekker blijven kijken we hebben nu dus drie stokjes in een steek gemaakt en nu weet je het al, nu gaan we twaalf stokjes maken 1, 2, ja, na de twaalfde dan zie ik je terug, Dan zie ik je zo weer terug, tot zo Einde van de zigzag deken, die uh, is altijd zoals je ook. Het begin is eigenlijk in het begin heb je dan wel die losse gedaan, maar dit zijn dus 1, 2, 3 stokjes en een losse, dus je eindigt altijd eigenlijk hetzelfde als dat je ook begonnen bent. Dus je eindigt met je hebt dus 12 stokjes net gehaakt, en dan eindig je met een losse overslaan. En 3 stokjes. 1, 2, 3. Dus hier eindig je altijd mee. Dus met die ene overslaan, die mag je niet vergeten. Dus dan gaan we weer de volgende toer. 1, 2, 3. Dan keer je werk zie hoe leuk die zigzag al komt en dan ga je goed het stokje op een volgend stokje weer zetten dus je ziet hier die voorgaande stokjes deze die drie lossen, die zijn hier mooi bovenop dit stokje en daar moet je wel voor zorgen dat je het begin altijd een stokje en twee stokjes hebt en dan sla je een een steek over dus so een stokje sla je so over dus een twee stokjes maak je 1 in elke steek zie je dat het dan mooi boven elkaar zo uitkomt dat die zijkant ook mooi recht is, dus dit is de tweede en dan sla je iedere um, toer altijd in het begin die eerste die sla je over en dan ga je in die, dus deze sla je over en dan ga je in die volgende weer op elk stokje een stokje zetten. En dan tel je weer tot 12. 1, 2, 3. 4. Nou, ik ga weer naar boven tot deze punt. En dan zie ik je bovenaan Daar zie ik je weer terug. Tot zo. En als je weer 12 stokjes hebt gehaakt, dus elk stokje een stokje dan ben je hier bij die bovenste waar je dus die drie uh, stokjes in hebt gedaan en dan ga je in de middelste weer drie stokjes maken 1 2 3 dus goed in de middelste. Kijk, deze is die linker van de voorste gaande toer. Dus hier heb je 1, 2, 3. En op de middelste, daar zet je 3 stokjes op. En dan ga je weer op elke steek een stokje zetten. Tot je weer bij 12 bent. En je blijft ook wel tellen. Hè? Kijk, die 12, die tel je vanaf die 3 en dan hou je eigenlijk je vinger hierop en dan ga je hier vanaf tellen dus je telt die 3 niet mee je telt dan 1 2 3 dus van na, na dit waaiertje daar pas hier vandaan ga je tellen 1 2 3 en dan kom ga je door tot 12 4 5 6 7 8 zet de video gerust langzaam of even stil 9 10 11, 12 en dan kom je hierbij die opening waar je hier die twee los hebt gedaan. Ga je nu dus twee steken overslaan. Dus 1, 2, die sla je over. En dan ga je naar de derde toe. En doordat je dus van hier naar hier overspringt, krijg je ook die onderkant van die punt. Dus je slaat er 1, 2 over. En in de derde daar ga je een stokje zetten. Zie je? Kijk, als je het zo neerlegt. krijg je ook echt die onderkant van die punt en dan ga je weer deze tel je mee 1 weer 12 stokjes haken drie vier Zeven 7 8 oh, wel goed de steek pakken 9 10 11, en de twaalfde is altijd van het waaiertje zeg maar die rechtse dat is de twaalfde Zo, dat is de twaalfde dan tel je het nog even na 2 4 6 8 10 12 en dan ga je in die middelste weer 3 stokjes maken 1 2 3 je dat je dan weer boven aan de punt bent yes, en ja dit patroon heeft really echt maar één toer het is allemaal hetzelfde en dan gaan we nu aan het naar het einde toe werken kijk jij hebt een veel bredere deken dat weet ik dus ja het haakt ook zo lekker weg bij de tv ja ik zie je zo weer terug en dan gaan we aan het einde beginnen tot zo ja daar zijn we weer we gaan nu aan het einde van de het einde van de deken beginnen de zigzag deken. en we hebben net die drie stokjes gedaan op het middelste stokje en dan gaan we 12 stokjes maken 1 2 3 4 5 6, 6 7 tien, elf, twaalf en op het eind sla je maar één steek over en maak je weer drie stokjes dus je slaat deze steek over en dan ga je weer een stokje op een stokje haken en de volgende een stokje op een stokje en nu heb je nog een stokje nodig maar die moet je natuurlijk op die drie losse zetten zodat je weer drie stokjes op het einde hebt kijk dan krijg je echt een hele mooie rechte zijkant en je keertje werk weer met 3 losse omhoog en wil je die ribbel erin dan ga je met één los omhoog en die leg ik dadelijk uit als ik eigenlijk aan de deken aan het werken ben Nou dan zie ik je zo weer terug tot zo Om de drie rijen stokjes heb ik een rij relief uh, vaste gemaakt ja relief vaste dat zijn die ribbels die je erin ziet ik kan het op de film ja zo zie je het kijk al die ribbeltjes dat zijn vaste en dat leg ik nu nog even uit ik pak dus even een andere kleur om het uit te leggen sowieso makkelijk en welke kleur je zelf gebruikt, dat maakt niet uit Um, ik maak één losse en ik keer het werk. Dus je keert je werk en dan ga je aan de achterzijde van de deken ga je dus de relief vast te maken. Ik moet even de deken goed neerleggen zodat jullie het goed kunnen zien. zo en dan heb je hier die twee beginstokjes, maar daar ga ik dus je bent met één losse eigenlijk uh, gekeerd Eén losse keer het werk en op het eerste stokje ga je een relief vast te maken dus je haalt je gaat om het stokje heen je gaat niet in de steek maar je gaat om het stokje heen je gaat achterlangs dus je houdt het stokje aan de voorkant en je haalt je draad om en je haalt je draad op en je slaat om en je gaat door twee lussen. En dit is je eerste relief vaste. Dan gaan we aan de tweede beginnen. Dus weer insteken, achterlangs, draad ophalen, doorhalen, omslaan, door twee. Uh, zoals de hele deken in elkaar zit, dan sla je een uh, stokje, sla je over. Of een steek, een stokje sla je over en dan ga je weer de volgende relief vaste maken. Je slaat om, weer omslaan en door twee. Je haakt eigenlijk alleen maar achter je stokje langs, dus niet in de steek achter je stokje langs ga je de relief vaste maken. Het zijn relief vaste achter je stokje langs, omslaan door twee achter je stokje langs, omslaan, doorhalen, omslaan door 2 insteken, achter je stokje langs, omslaan en je haalt je draad op, omslaan door 2 gaat het te snel, zet de video langzamer, dat kan altijd en dan zie je ook wat ik aan doen ben, insteken, achter je stokje langs, je haalt je draad op en omslaan door 2, en dan ga je helemaal door tot de bovenaan, totdat je eigenlijk bij de bovenkant van je punt weer bent. De bovenpunt in het Engels noemden ze dit de mountain, dus ja, echte berg. <laughs> dus je gaat helemaal door tot je weer 12 vaste hebt gedaan. Eigenlijk 12 relief vaste, want je wil die ribbel krijgen. Kijk, die ribbel zit hier nu. Duwt eigenlijk alles naar de voorkant en dan krijg je die mooie ribbels. Dus dan moet je de 12 gedaan hebben. Dus tel ik even: 2, 2 4, 6, 8, 10, 11 en nu de 12e. En in het midden van die drie stokjes, daar kom je nu aan, ga je drie vaste inzetten en die zet je wel in de steek. Dus je gaat gewoon in de steek en dan ga je 3 vaste in maken 1 2 3 kijk dan zie je dat je dus 3 vaste op de bovenste punt hebt en dan ga je weer op dat laatste stokje van die drie ga je weer een relief vast te maken en dan ga je weer naar de onderkant en zo krijg je dus die mooie ja uh, ribbel in je zigzag teken het is echt uh, ja het haakt ook trouwens heel lekker weg als het niet lekker haakt dan ja dan dan is er echt iets mis want het is echt een hele fijne deken om te haken even wat garen pakken nou die relief uh, vaste die haak je door tot um, de ene laatste deze laatste die sla je weer over en dan zie ik hier op het eind dan zie ik je weer terug dat zo. zijn we nu aan de onderkant van de punt zie je, dus we hebben net de bovenkant gedaan en nu zijn we aan de onderzijde en we haken door tot het een na laatste stokje hier het voorgaande stokje dus deze 1 2 die sla je over en dan ga je met die relief vaste ga je naar dit stokje dus je slaat er 1 2 over en dan ga je naar het volgende dus de volgende punt en die haak je weer hetzelfde zoals ik het net heb gedaan weer helemaal naar boven tot het bovenste stokje echt het middelste stokje en daar ga je een um, ja daar doe je dus drie vaste in de bovenste steek En zo ga je lekker verder en dan krijg je zo die ribbel in je haakwerk en dat maakt het eigenlijk ook heel mooi dat je ook ziet van hoe je die die ribbels erin krijgt en die heb ik om de drie stokjes gehaakt en dan zie ik je zo weer terug, tot zo dan leg ik nu nog even het einde uit van de de relief vaste Kijk, die punt, die zijn gewoon drie vaste en dan ga je weer 12 steken naar beneden en op het einde kijk dan denk je echt van en dan is het ook iets lastiger 12 steken tellen. Alhoewel, als je de voorgaande stokjes pakt, dan is dat wel te doen. Maar ik tel eigenlijk altijd van de zijkant af. Daar moet ik in ieder geval die eerste, deze, dit zijn die drie losse. En die twee stokjes en dan sla je dus die laatste die vierde die moet je overslaan en dan ga je in die deze weer een um, relief uh, vast te maken dus deze sla je over en hier maak je weer een relief voorste vaste dus je gaat achter het stokje langs en je maakt een vaste niet in de steek, hier wel op het eind. Daar zet ik wel even een gewone vaste. Zie je? Dan is dit weer die zijkant. Zoals je hem ook met je stokjes haakt, maar dan met relief vaste. En dan gaan we aan de nieuwe toer beginnen. De nieuwe toer begin je weer gewoon met 3 lossen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Iedere toer begin je dus als je stokjes haakt met 3 losse en dan hebben we net de relief vaste gedaan. En dan beginnen we in die eerste steek, maken we weer een stokje. Dit haakt echt heel makkelijk, omdat uh, ja, die steken die kan je gewoon echt zo oppakken. En omdat je het begin van de toer hebt, doe je weer 2 stokjes. Een steek overslaan en dan weer. 12 stokjes, dus deze sla je over en weer 12 stokjes haak je, en dan zie ik je bovenaan bij de punt. Dan zie ik je weer terug: tot zo, en bij de bovenste punt, dan is dit dus het 12e stokje, en dan ga je in de middelste: ga je weer 3 stokjes maken en dat is weer bovenaan aan de punt in één steek in dezelfde steek drie stokjes en dan ga je weer gewoon naar beneden met 12 stokjes ga je naar beneden in elke steek steek je een stokje en dan zie ik je beneden dan zie ik je weer terug tot zo En dan zijn we nu bij de onderste punt. Je hebt dus van boven naar beneden weer 12 stokjes gedaan. En dan hier sla je weer twee steken over. Dus 1-2 steken sla je over. En dan ga je in die derde steek ga je weer een stokje haken. En dan ga je weer helemaal naar boven. Weer 12. En dan ga je hier weer op die middelste drie stokjes maken en dit is dus het eigenlijk het hele verhaal van de zigzag deken ik ga nog heel even door totdat uh, tot ik op het einde van de deken ben en dan laat ik nog even het einde van de deken zien tot zo we zijn nu op het einde van de toer ik heb nu 12 stokjes gehaakt vanaf die Vanaf de punt 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan sla je weer een steek over en dan ga je twee stokjes haken. Tenminste in elke steek een stokje, dus deze sla je over, dan een stokje en dan nog een stokje en dan in de laatste steek en dat is altijd de begin losse of de begin drie losse, welke dat je ook hebt daar ga je nog een stokje in maken zo zie je dat je dan uh, het einde van die punt heb je hier nog eigenlijk ook nog een mindering dus dat is het einde de zijkanten worden dan mooi recht en uh, ik zou zeggen heel veel haakplezier met uh, van deze deken want hij is echt heerlijk het uh, haakt zo lekker weg en ja de wol die glinstert mooi en het rood ja op de film komt het niet zo rood over zie ik maar het is echt een hele fijne deken en ik zou zeggen dankjewel voor het kijken graag de duimpjes omhoog op de rode knop klikken om te abonneren en dan zie ik je bij de volgende video weer terug tot ziens